Sporten en beweging is altijd goed natuurlijk. De vereniging heeft eigenlijk als rol in dit verhaal om mensen, om spelers met elkaar te verbinden. En of dat nou voetballen is, of schaatsen, of volleybal, of dammen, dat maakt nog niet zoveel uit. Doorschuiven hebben we ietsjes meer ruimte. Het tofel gaat om de karatie Het eerste is dat hij zichzelf ik voel me dat hij zich voelt op dezelfde manier. Sport is uh, een deel van mijn leven geworden. <totekant> mijn emoties kan ik erin uiten. Het, het houdt me fit. Ik ben ermee bezig. Ik zit uh, voor uh, afleiding, voor op de straat hangen. Ik ben van mening dat je ook heel laag drempel of ontzettend veel kunt uh, bereiken. Je wordt uh, sterker, uh, niet alleen lichamelijk, maar ook uh, je geest. We wandelen. Uh, we zijn bezig met de basisdingen zoals techniek, ademhaling en alles. Maar ondertussen genieten we van de natuur.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 Om ja, zichzelf te kunnen zijn. het het is het een heel andere opzet. Het wortel het wortel is. Het wortel is het, het is. Het mevrouw, is het